De kermis in Tilburg is al jaren een enorme bezienswaardigheid. Mensen uit heel Nederland komen naar deze grootste kermis van de Benelux Kijk. Maar voor de kermis begint, zijn er mensen die het toch wel interessant vinden om iets anders te komen bekijken. Namelijk de opbouw van de enorme attracties. Dus kijken of we er een aantal kunnen vinden. Maar wat heeft dit nou met het archief te maken? In 2011 hebben we een collectie foto's binnengekregen genaamd Mannen met rijwielen tussen de benen. Het idee achter het verzamelen van deze foto's is dat we nog geen digitale foto's hadden en dat wat er nu gebeurt bewaard moet blijven voor de toekomst. Deze fotocollectie geeft een echt beeld van de kermis en onze geschiedenis. Wil je nou nog meer van dit soort foto's zien of andere foto's van de -kermis of kermis of kermissen hier uit de buurt? Check dan onze website. En voor degenen die de komende week gaan zwieren en zwaaien, veel plezier!